Het is een luxe kind uit de hoeveel. Er gebeuren nu allemaal gekke dingen. Jezus! De spelen, dit kan amper. Weet wat ik zeg. Wacht leuk dat jullie kijken naar een nieuw video. We gaan dit keer wat anders doen. Dan wat met mijn kanaal meestal te maken heeft. We gaan fireworks mania. Er staat nou motion blur. Al dat haat ik. En wil ik uit. Motion blur is het ergste wat je kan hebben in een game. Er staat dat, dat huis in de fik en hier niks. Logica. We gaan uh, wat leuke dingen afsteken. Wat ja ga eerst, er zijn hele goede updates allemaal gekomen. Ehm um, Handel op en jezelf. Doe niks. Doe niks. Goedzo. we gaan eh, wat leuks afsteken um, zullen we gewoon een show maken we gaan een show maken ook okay. we doen hier wat van twee, zo. en we doen daarna deze die we net in dat huis hadden dan doen we hier eentje van dan doen we hier daarna eentje van dan gaan we deze die was al ouder dan gaan we naar dit. Dat is een fontein. Dan gaan we naar heel veel van die vier En dan. gaan we naar deze. En dan, dan gaan we echt knallen oorzaken. Oké. Okay. En op het einde gaan we echt. Poet knallen. de Kijk hier als het goed is. Moeten we eerst die gaan zoeken. Nou, wat doe ik allemaal? Moeten we die even gaan zoeken? Want die ligt hier. Maar ik weet wel hoe je dat doet. Oh. die grote bom, gaat af. Huh? Oh, deze deur kan gewoon open. Kan je deze deur niet gewoon open slepen? Kan je deze deur ook slepen? Hank? Weg. open de deur. Hey. Maar we hebben die een nog. Het is wel leuk deze update, want nu. Nu kan je bij speciaal vuurwerk. En heb je dit team. Nou. Ik ga even kijken of mijn computer dit. Uh, gediend is van mij. Ik ga nu lonten Ik doe alles met medium dit, dit met medium allemaal en dan tot naar hier en dan met vast dan slow en dan vast en dan met medium en dan wa wow. Oké, okay, daar gaan we. Ik ben echt heel benieuwd. Het gaat echt niet leuk. Mijn computer gaat ook nog opnemen. Het gaat mijn computer niet leuk vinden. Wow. Wow. Ja, oh, daar gaat chaos komen. Hoi joh. Ja, daar gaan de bommen. Daar gaan de grote bommen. Oh, jezus. Oei. grafisch op snoos, hè? Ojo! Ik ga heel veel Timmen in deze. Dit, dit, dit. Hier gaan we heel veel van die Timbommen in doen. Zo heet het toch, Tim? Ja, Tim. Oké, okay, ik kom niet meer uit dit gebouw. Oh, hier is de, daar is de uitgang. Hier is de uitgang. Laat me er langs. Laat me er langs. Laat me er langs. Laat me er langs. The next day. Ha! Steek er eentje af en we weten wat er gebeurt. Eentje afsteken gaat helemaal fout. Nu lijkt de computer in... Ah. Wajo! Jezus, waar lopen ik? Ik lijkt net of er een gekke oorlog is. Oh, ik zit in een hekje vast. Wajo, alles staat hier blank wat alles staat hier blank wacht ik ga even vliegen hoor ja je kan vliegen dan denk je hoe zo je? Wow. Nou, gaan we dit afsteken? Daar gaan we ah. Oh, dan gaan ze Oh, die gaat de grond in Oh, ik dacht eentje afsteken meteen een hele, uh, hele mikmak Al als je voelen. lopen dit gaat eentje afsteken Hele chaos hangt hier een patatje rook jezus dit is niet goed we gaan hier een gekke ding je hebt al zoiets ook rotjes er was nog heel veel rotjes in dit gebouw doen dit zijn best veel denk ik Daar is het huis, die dingen opgedomd, weet. Alle dingen opgedund. dit. Hoe hoog kan ik dit brengen? Oei, hey, daar komt hij. En dan op een gegeven moment loslaten. Hier, oh Net als dit. Moet je de lucht dan. Wui! Oh nu nee, wacht. Moet je snel aankomen. Wui! Wui! Wui! Wui! we, we moeten ook gaan. Dit, dit is het enigste wat nog staat. Wui! Ik denk dat dit niet weg te halen is. WIE! WIE! Ah, boeie. Vonden jullie een leuke video? Deel deze met iedereen. Het was niet zo'n lange video, maar op. Peace.